Hij, hey, omdraaien. Kom. Hallo? Ben een wakker vriend? Hallo? Hoi. Hey. Deurtje open, deurtje open laten en wij gaan. Omdraaien. Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Oh, oh nee. <laughs> Mes laten vallen. Mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video, mijn naam is GTA 5, Alice Pulivar en Moor. En vandaag ga ik op pad uh, met de Volvo V70. Uh, we doen een beetje van alles wat, uh, noodhulp, uh, VP meldingen. Daarachter ging een voertuig, uh, voor die wordt gezocht voor gevaarlijk rijgedrag. Uh, nu, uh, ja, nu gaan we daar even achteraan. Ik heb de Volvo gekozen omdat ik nog weet dat die echt gewoon chill heet. En die auto lijkt er vandoor te gaan uh, deze voorvertrek trekt snel op en schakelt zeer vlot uh, we moeten hem nog wel even stopdekken geven stop voorsta dan oké we gaan hem even op zijn rijgedrag uh, Pak je weer je wapen, dan moet ik wel even weten voor het geval ze gaan schieten. Het gaat doen, het gaat doen. Ja, ga Alsjeblieft gewoon meewerken, een vriend. Ik pak gewoon heel nieuw... mijn vuur, heb ik vertrouwen niet. <laughs> um. Ja, F10. Ik wil graag een ID zien, rijbewijs bedoel ik. Die moet je wel hebben. Um. F12, meldkamer, graag even de uh, nakijken voor me over. En daar komt uit. Uh, Oké. Okay. jij gaat voor mij een aantal bekeuringen krijgen. Ik heb daar een paar uh, zaken gezien. Uh, rijden door rood. Uh, inhalen waar niet mocht. Dus uh, Die twee. ga ga in ieder geval aanmelden ook voor een EMG cursus. Houten is je Smallman. EMG uh, cursus. En uh, dan gaat het CBR bepalen of zij daar iets mee gaan doen of niet. Maar aan de hand van wat ik jou, uh, wat ik heb gezien en wat ik ga doorgeven ga je die wel krijgen. Uh, dus ja. Ondanks alles. Fijne dag verder. Ja, Hij heeft me 100 dollar betaald. Meer kon ik niet. Maar goed. Uh, de rest komt daar nog bij dan. Ik heb u zie Die hoef ik niet. Ja, moet u nog iets zeggen? Nee, ja. Nee, denk ik niet. Nou, oh, ik kon nog... Die auto's hebben ANPR erop. Dus wij ook. Sorry, die was mes, Uh, dit voertuig, uh, die zoeken wij nog, die stond in de ANPR camera als uh, verlaten plaats ongeval, die heeft ooit zijn dus uh, uh, voetganger aangereden. aangereden. Uh, even kijken, Adder. Uh, ik wil graag een rijbewijs zien, weet ik zeker dat ik de goede vorm heb het so so so. Goed, dan mag je uitstappen, dan ben je bij deze aangehouden. Uh, dat was je sowieso al, maar nu ook nog eens voor wet ID. Um, even op de stoep gaan staan. Nee, anders heen. Hoe gingen we dat er weer doen? Zo. So. Oké, okay, heel goed, dan omhoog. Luister, je bent aangehouden, wet ID. Uh, vaststellen van wie je bent, moeten we op gaan doen en tevens staat de eigenaar van het voertuig ook uh, gesignaleerd voor uh, aanrijden uh, uh, van een persoon iemand aanrijden en dan doorgaan voor later plaats ongeval uh, dus uh, dat gaan we verder ook even uitzoeken uh, ik kan ook een takelwagen natuurlijk deze kan op laten komen of services mm. bijna schil. Nou. Oh. Ik kan misschien trouwens wel via hier toch een foto van hem maken ofzo. Oké, okay. nou laat maar allemaal. Uh, show me off Ariel. Rent hij nou? Heb je hem nou of niet? Ja ze hebben. Maar. waar wie wat en waar oe nee jij gaat nergens heen, maat uitstappen kom hier komen uitstappen je gaat niet verder rijden zo waarschijnlijk straal dus open even ID die zien Hij wordt nog gezocht, Wouwend voor arrest is ja. F9. Ja, je kunt niet zo recht blijven staan jongen. Ga jij proberen te rijden pannenkoek. Omdraaien. Hé, hey, omdraaien. Kom. Hallo? Ik ben een wakker vriend. Hallo? Hoi. Hey. En dan gaan we helemaal goed met je. Kom eens hier. Ja, ja goed zo, dat dacht ik toch. Kom, hand op je hoofd. Ja, hand op je hoofd. Kom. Kom, blijf rechts staan joh. Kan ik je aanhouden. Anders zijn we over een uur nog bezig. Als het goed is ben ik nu iets aan het doen. Oké, okay, ga in het transportje deze kant op hoor. Voor iemand die even mag gaan. Uh... Uitslapen kan ik zeker weten. Daar is transportje en dan kunnen wij door. Oh, let op mensen, ik wil hier gewoon rustig en vrede. hebben hem oké okay, mooi wij gaan hier uh, een lokauto neerzetten op deze parkeerplaats na uh, even denken hier in de wijk uh, hier lopen veel mensen ze kunnen hier namelijk rechtstreeks naar het strand dus hier komen ook veel mensen uit waarom zit ik nog potmonnen zuren vast deurtje dicht voordat iemand hem kapot rijdt See. Ik baitcar. De toerisme vond ik altijd zelf wel lekker rijden. Dus. Ja, oké, okay, dankjewel. We gaan naar een baitcar. Oh, what the fuck. Daar is hij al. Alsof hij klaar stond voor me. Uh, find a good spot and leave it there. Oh, deze was heerlijk om mee te rijden. Dat weet ik nog zo goed. Oké. Okay. Deurtje open. Deurtje open laten. En wij gaan Oké, okay, vanaf hier hebben we mooi zicht op de auto. Ik denk dat zometeen al iemand interesse heeft. Want ik zag geloof ik iemand inspannen. We is er iemand ingestapt? Waarom stop jij niet? Dan komt hij ook nog weg zometeen. Zit uw voertuig? Jo, ja, ja. Mag ik even een uh, ID zien? Oh, je kon hem trouwens ook nog dicht doen via X. Kun je alle deuren dicht doen als ze er van ze. Kunnen geloof ik uitzetten en dicht doen. Wat kwam er graag uh, een uh, persoon Eddie die finch voor mijn aantrekkel over. Dat is altijd wel geinig ja. Oké, okay, uh, ja, ja, in ieder geval aanhouden. Dat was het duidelijk. Hij is duidelijk niet mee eens allemaal, zijn eten schudden, alles. Ja, even uitstappen, handen op het dak. Handen omhoog nu. Handjes omhoog nu. En omdraaien. Oké, okay, ben aangehouden diester van een voertuig. Oh oh je collega. Het is namelijk een uh, lokvoertuig vanuit ons. Dus uh, dat is nou pech. Hè? OC, graag een transportje deze kant op. Dus het transportje hier is.. Ah uh... oh, wacht, nu moeten we natuurlijk iets met die baitka. Bitc menu get rid of the baitka joh dan gaan we nu weer even meldjes aannemen oh wacht dat was een keer de knop altijd wat is dat dan wat hebben we nou aan jou je bent een ambu ah oh, die staat dan politie slot, laat maar wat was het de doet ook alweer ha ah, nee schrik ei oh ik heb iets aangenomen uh, Wat heb ik aangenomen suspect oké okay. iemand weer iemand die weer onder invloed rijdt de dag is in niet zo oud of het uh, is niet zo laat vandaag dit is wel mijn favoriete gebied om uh, om altijd te surveilleren lekker collega's dat was wel altijd uh, zo. En deze auto, als je gewoon luistert. Uh, die ging altijd... Die... het trekt lekker snel op. Hij schakelt rap. Er zit gewoon een hele goede DSG in. Ook al is het een Volvo. Oeh, die remmetjes. Dat is hier toch allemaal wat minder dan in een GTA 5. Hè? Maar ik denk dat GTA 5 een remmen dan weer overzichtelijk is. Maar als ik nu vol in de remmen ga in GTA... Ja, in het echt, denk ik. Als ik. met deze snelheden rij en ik begin te remmen, dan ga ik niet al na 5 meter meteen slippen. Oh shit, daar gaat er... Uh, oh, daar is een reanimatie bezig ofzo. Daar zijn twee ambus. Ik ga aan de kop. Ik zie toch niks. Ja, dit was altijd een bekend probleem op die brug hier. Dat, uh, ja. Dat die brug raar, dat het beeld een beetje raar ging doen. Waarom gaan mensen niet meer aan de kant joh? Ik wil, uh... waarom kan ik I oh, order oh, oh, oh, oh. Vriend ik word echt helemaal gek van jou. Hoi, eh uh, f Dan ga je best eens laten zien. Dankjewel, laat de kamer even aantrekken. Mm -hmm. Oké, okay. veel luisteren. Active wow, ik geloof dat u wordt gezocht, zij. Oké, okay. je mag even uitstappen, je sowieso aangehouden voor rijden invloed want uh, dat zag er echt erg uit. Maar dan mag ook een omdraaien. Dat is wel het voordeel van GTA 4. Je, kon, je kunt gewoon met je wapenstok af. Dat komen we wel. Je hebt echt be niks beters te doen met die ambus. Gaan transportje deze kant op en auto. Uh, kunnen we niks mee. Als ja, het transportje al, de over de B gaat het vandaag doen. Neem dat maar mee. Alt-end. In-service, ook me available, yes. Rood licht en uh, wordt uh, gezocht voor uh, ook iemand aanrijden, zoals die daar toen straks. Nou, wij moeten achter hem parkeren. Oh, ik heb wel lekker mijn uh, voorkantje kapot. Hoi. Ik ga het even nu heel lang uh, heel uh, anders doen. Geen naar die afstappen. Je wordt nog gezocht. Ja, ik ga zo een kijkje nemen in de meldkamer bij de volgende melding. Even wat anders van verkeerscontroles. Andrei. Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Oh, au oh nee! <laughs> Oké, okay, daar zijn we weer. Uh, nee, Ik wilde even die taxi aan de kant zetten, maar laat maar zitten. Uh, we gaan gewoon even lekker meldingen nog doen. Ik kreeg eruit geloof ik okay. Ja. voor de melding aannemen, we hopen dat we niet te veel cityburg hebben zoals achter. Net toen we net de opnames deden, ik ben helemaal klaar met jou. Uh, toen ging het uh, breach of peach. <laughs> ja, ik, uh, een uh, verstoring openbare orde. Oh, dat is code 4. Oké. Okay. Net toen we die uh, eerste opnames hadden, zeg maar, dus hiervoor voordat ik uh, doodging. Toen uh, spande ik echt gewoon. Ik startte de game en ik spande in als agent. En het. Ja, het is heel raar. En nu ehm uh, hij was opeens gewoon geladen. En nu deed ik het. Uh, nu deed hij het niet. En nu moest hij naar het politiebureau, moest hij mijn auto spannen en dan krijg je altijd last van die citybug. Dus ik weet niet hoe dat komt. Maar ik weet niet hoe je kunt opstarten tot je meteen start als agent. Dus uh, ja, het houdt even op dan. Oké, okay, hier was uh, een drugsdeal bezig hier links. Uh, blijkt logisch te zijn. Dan gaan we nu door naar een andere melding. Een uh, overval. Zo, so, dit is ook weer niet echt gezond. Staan blijven. Potman de juikjes. Waarom is hij sneller dan ik ben? Nu gaan we kilometers maken. Hé, hey, kom op. Hoe kun je tussen twee benen schieten, joh? Zo. Is gewoon eigenlijk. Godverdomme, vriend. Staan blijven nu. Mes laten vallen. Dat was toch een mes, hè, jongen? Hij oh, zei schoten meerdere schoten gelost, op de verdachte. Helemaal de boord, richten zijn wapen meerdere malen op mij. Ik dacht dat hij een mes was dat joh. Ja. Oh, pannekoe, kijk. Ik ja, ben dood. Oké. Okay. Worden het Woken Down Vehicle. Dat is recht bij mij. Responding. This we got. Dat dacht ik al. Nou. Maar weet je wat het is? Normaal kun je Alt-P. Dan doe je de politiemod spannen En dan Ctrl-P en dan start die um, dan start die de dienst zeg maar zoals je bij gta 5 force duty hebt uh, mevrouw met een vuurwapen dus laatste melding voor vandaag oh het is hier al dat is een beetje echt een ramp dit spel. Uh, maar jullie vonden het de eerste keer leuk. En ik vind het ook best leuk om te spelen. Want toen straks ging het goed. toch? We hadden gewoon niet door moeten gaan. Ah, we zijn uh, opgeroepen voor een mevrouw met een vuurwapen in het andere gebied. schijnbaar aan de overkant. Ik kom hier nog even een ambetje tegen. En jij gaat je bek houden. Uh, oh. Oh, hier loopt mevrouw wel ergens. Hij ah, ligt hier in het water. Ja, die ligt in het water. Nou, dan gaan we naar de andere melding. Ja, en die andere melding is bij code 4 of wat? Oké, okay. Hebben we een koffieval? Oh, ja, dat was ctrl-p geloof ik. Of p of o. Ja o. Stolen vehicle natuurlijk. even staan. Voor het geval dat we naar het andere gebied weer terug moeten. Kan ik hier links op. Oké okay, dat is hier links op. 1-1 is 2, ja, de ene rand tegen je op, dan knal je even op de andere ja. Collega's hier rijden gestolen voertuig, waarom doen jullie nou niks? En ik zit wel vast in die kutdeur. Sorry voor mijn geschild. So. Rapetje erbij. Hallo. Hallo. Hallo. Hoi. Uitzappen. Eftien. Uitzappen. Eftien. Uitzappen. Je bent aangehouden. Oh. Ze werken gewoon niet mee vandaag joh. En die blijft maar rennen. Heeft hij godmode aan of zo. Ja? Handjes omhoog. Ik ga het niet nog eens zeggen, want voor de schot ben je dood zie ik. Heel goed man. Mensen ik ga jullie weer bedanken voor het kijken. Uh, weten jullie een fix hoe je de vorige keer uh, nou. Uh, uh, meteen met je dienst kunt starten, zonder het politiebureau in te hoeven. Ja, ctrl-p werkt niet. Uh, laat het dan even weten. En uh, wil je het vaker zien, laat dat ook even weten natuurlijk. Uh, ik zie jullie over twee dagen bij een nieuwe video. En hopelijk binnenkort weer in GTA 4. Maar dat is afhankelijk van jullie. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!